Alles zit goed. Hi Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam. de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar de nieuwe video. Dit is weer geen lange video, want ik heb nog niet heel veel leuks gedaan. Dan zou je zeggen van ja, met de corona nu de regels voorbij zijn. Moet dat toch uh, kunnen? Ja, maar uh, ik niet. Ik ben druk met andere dingen. En uh, verplichtingen en uh, shizzle, dus uh, ja, het is niet zoveel. Maar wat er wel aankomt, ik ben bezig met een uh, dansorganisatie om een video te maken van uh, Jamie Blom. Jamie Blom die, uh, zit op stijldansen en die doet wedstrijden. En donderdag, nee, donderdag, komt daar nou weer bij? Zondag, morgen dus, heeft zij een wedstrijd. Sinds lange tijd, volgens mij is dat de eerste wedstrijd sinds lange tijd. Weet ik niet meer zo goed. Maar ja, ze moet om 7 uur morgens daar al uh, in de make-up. En eigenlijk wil ik daar gewoon allemaal bij zijn. Dus daar ben ik voor aan het mailen om te kijken of ik dan achter de schermen mag filmen. Um, en als jullie dit zitten kijken, ben ik ook al bij de toneelvereniging geweest. Daar uh, moest ik de vloer op improviseren, wat ik in mijn vorige video heb gedaan. Als je nieuwsgierig bent hoe dat afgelopen is, dan gooi ik dat even daarin. Dan moet je straks maar even kijken. Dus er komen nog wel leuke dingen aan. Want ik ga hem natuurlijk ook vertellen hoe dat was geweest bij de vloer op. Maar ja, als je dat niet wil missen, moet je even abonneren. En op het belletje klikken, want dan mis je niks. Dus ja, weet je, dan moet dat gewoon. Want anders mis je niks. Nou ja, dat zei ik al. God van de onzin, het gaat weer helemaal nergens heen. Goed, ik ga... Uh, verder met deze video, althans, zij gaat je even vertellen wat ze tot nu toe gedaan heeft. Ik ben net uh, bij de supermarkt geweest, boodschapjes gedaan. Ik was al uh, vroeg wakker, half zes weer, want de kat die was ook weer aan het uh, mouwen. Hier, dat is eigenlijk mijn klok, die moet dan eten. Dus ik heb even eten gegeven, ik heb de was even opgehangen en toen ben ik teruggegaan om te slapen nog. Want ik was nog best wel moe. En toen werd ik om half negen of zo weer wakker. En toen heb ik even het huishouden een beetje gedaan en boodschappen. Zo, we zijn weer op de hoogte. Nu ben ik hier. Mmm. Mmm. En dit is het eerste wat ik nu eet. Oh nee, dat is niet helemaal waar. Want ik heb wel vanmorgen nog even een kiwi op. En dat was alles. Maar dat vaste gaat echt super. Ik ben echt al een paar kilo kwijt weer. Zo, nu nog uh, alleen mijn bakje thee. En dan uh, ga ik naar de tuin zetten. Oh, update van mijn plantjes. Jawel, dat was weer even geleden. Daar gaan we weer. Oh, uh, we gaan beginnen bij... Oh. Kom maar, zo. We gaan beginnen bij de pannenkoek. Ja, oké, okay. de, de IKEA spullen liggen daar nog en mijn kussens heb ik ook nog niet daar op de bank gelegd. Daar ben zijn nu helemaal op de hoogte. Maar de pannenkoek die gaat ook aardig, en Er komen ook uh, elke keer kleine blaadjes bij. Dan hebben we deze hier. Die heb ik uh, even wat hoger gezet. Die krijgt hier uh, een aanhangsel. Oh, kijk zo. Oh. Ja, daar zat een mooi bloemetje aan. Nou, die gaat dus ook gewoon nog. Super. Maar dan, waar is de snee gebleven? Nou, dat ga ik jullie even laten zien. Oh, kijk, hier hangt deze nog. Met dat zelfgemaakte dingetje. hoe planten hangen. Maar ik heb niet het idee dat deze iets doet. Die wel. Daar hang ik eerst drie van. Maar twee zijn alweer leeg. Dus die wil ik eigenlijk weer vol hebben. En dan hebben we hier de snelie. En daarnaast, oh, dat ziet er een beetje triest uit. En dat zijn aardbeien, die heb ik net op natuurlijk. Maar ja, goed, dit ziet er een beetje, dat is niet meer goed, hè. Dat ben ik helemaal vergeten, die had ik ergens ver weggezet. En de snelie, kijk, die staat onder water. Dus die zit helemaal vol, zo. Maar, ik zal jullie even laten zien, ik zal hem even eruit schuiven. Ik had toch al een paar keer laten zien dat hij een extra stukje had. Nou, dat extra stukje... Dat is inmiddels dit geworden. Dit hele eind. Inclusief bloemetjes. Zo leuk. En Anja is hier geweest en die heeft ook, die heeft hem ook niet echt weer gezien. En die was helemaal blij dat het zo goed ging met, uh, met de snelly. Oh, wat ik ook nog niet heb laten zien. Ofwel, dat weet ik eigenlijk niet meer. Die handgeweven. Hebben jullie dat gezien, dat ik die zwart gemaakt heb? Ja. Gaan we schoon aan doen, gaan wij naar het tuincentrum en dan straks. Maar hopen dat ik weer een parkeerplek heb als ik terug ben. Terug van het tuincentrum. Potgrond gehaald. Diverse potjes had ik nog, maar deze die uh, altijd op mijn tafeltje stond, die ging op de een of andere manier, uh, ja, ik weet niet, uit elkaar of zo. Dus deze ga ik weer terug in zijn potje doen. En ik heb nog een stekkie. Hier, die staat hier al een poosje. Kijk, want er komt al een nieuwe scheut in. En hier heb ik nog een stekje. En deze ga ik uh... ook oh, in de grond zetten. Kijken wat het gaat doen. En die gaat... Uh... Oh, ik heb hier nog een mooi pot. Die gaat dan hierin, denk ik. Uh, potje, potje hier, potje daar, potje overal. Mat voor bij de voordeur gekocht, Een nieuwe. Want die was ook wel aan vervanging toe. Even vers grond erin. Dan wisten jullie trouwens dat je wel goed moet kijken of je potgrond gebruikt voor binnen of buiten. Want als je potgrond gebruikt voor buiten, dan heb je veel te kans dat er beestjes in zitten. Beestjes. En dan ga ik deze jongens hier in ponten. Ik hoop dat weer goed gaat. Ik, heb, uh, ik weet het niet hoor. Ik kan niet weet. Nou, we gaan het zien of deze dan weer leuk gaat doen. Oké. Okay. Dat ziet er weer beter uit. Uh, nu Deze. Dus hier gaan we een nieuwe potgrond in doen. Even zien, Wat nou als ik dit door de helft knip? Wat gaat er dan gebeuren? Dus uh, ik knip het gewoon door de helft. We gaan het gewoon zien. Winnie, wagen, niet minthee. Als je wil weten hoe dit wordt, ik zeg even abonneren. Want dan kan ik jullie op de hoogte houden tussen alle andere activiteiten door, hè, die ik doe. Zo, dat stampen we een beetje aan. Nou, hij staat in ieder geval in de pot. En nu maar hopen dat hij wat gaat doen. Wil je dus weten hoe het met het plantje gaat, dan moet je even abonneren. Zo, nog één om te volgen. Dus we hebben twee stekjes. Kijken wat het, uh, of dat wat gaat worden. Ik ga even de zooi opruimen. Ondertussen laat ik jullie even zien wat ik heb gekocht bij de tuinwereld. Tuinwereld.